Ik ben Kees Patel, ik werk bij Widen Kennedy als creatief en daarnaast maak ik onder de naam Ik ben Kees allerlei andere creatieve dingen. Voor Bring Your Own Beamer ga ik met mijn werk vooral op het thema zitten, Eyes Everywhere. En dan neem ik Everywhere vooral heel erg letterlijk, dus overal. En mijn projectie zal daarom mobiel zijn. Ik ga bewegen en ik ga op mensen projecteren, ik ga op dingen projecteren. En wat ik dan ga projecteren, dat heeft weer te maken met het thema privacy. Um, dus ik ga dingetjes zoals uh, je locatie projecteren, ik ga dingetjes zoals uh, details over jou projecteren en allerlei andere dingetjes die jou, voor jou privacy gevoelig zijn, die voor mij privacy gevoelig zijn, die ga ik naar buiten brengen, die ga ik openstellen, die ga ik projecteren. Ik vind Bring Your Own Beamer heel erg tof, omdat iedereen zijn eigen canvas maakt en mag gebruiken voor van alles en nog wat. Dat staat me heel erg aan um, en ik verwacht van deze editie heel veel vette dingen.